Kanaal. kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren. Vergeet de notificatiebel op niet, zodat je geen enkele video meer mist van mij. Nou, ik ben weer bij een heel bijzondere, ja, bijzondere mens en uh, zijn naam is Bert Pilot en hij is Britarian en leeft letterlijk van het licht. Dus ja, hij eet niet en drinkt ook nauwelijks. Nou, Bert, vertel, hoe bent u begonnen? Ja, nou denk je, meneer, men wie ging die nou? <lacht> en, en op 28 oktober 1998, om, om, om 11 uur 11 om precies te zijn, dat er een, uh, uh, een verandering in mij, dat ik ze transformatie, mm -hmm. dat vond en ik was bevrijd op dat moment. ja en, of op dat moment, dat, dat als het zo, zo is, wat er gebeurde eigenlijk. Mm -hmm. Ik ben op de straat opgegaan, s'avonds heel laat en heel letterlijk heb ik gehoord, Ik ben vrij, ik ben vrij. Ja? En nu even: van waarvan was ik nu bevrijd? Ik was bevrijd van het dualistisch denken, ja? ...van het denken in tegenstellingen, en afscheidingen en met vergelijkingen neem ik. En, ja, en uh, dat is moeilijk voor te stellen als, zoals eigenlijk, ja, eigenlijk de hele wereld zou je kunnen zeggen, maar dat generaliseer ik natuurlijk, want er zijn heel veel mensen die, die uh, bevrijd leven ja, of verlicht leven. ja en uh, nettoeens noemen we wel. Maar vooral dus nu in deze tijd ook komen er uh, heel veel mensen eigenlijk die... nu <laughs> gebruik ik het woordje zelf maar, maar die, heb uh, moet ik zelf op lachen, die ontwaakt zijn. Ja, ja, ja, ik snap het, ja. ja en om even die ja. lijn aan te houden. Ja, en, en toen is het dus uit, uit, zeg maar, uit die dualiteit. Dat is haast niet. En daarom is niet dat ik twijfel of wat ook, maar dat is niet uit te drukken. Mm -hmm. Want het, de, die ervaring, zeg maar. Ja, want uh, voor een ervaring en, ja, en, uh, daar is een ik voor nodig en, en die iets ervaart. Ja, ja. Ja? Ik kon het niet zeggen. Ja, dat, dat, dat was een totale be beleving. ja, ja. Ja. ja, ja. ja? Waar het denken absoluut onvoldoende is, zeg maar. Onbeperkt gewoon. Ja? Ja, ja, ja, ja. Of, of, of, dat, dat kan gewoon niet. Hoe bent u daar ineens achter gekomen dan? Kreeg u gewoon een ingeving? Nou, is in Amsterdam. Mm -hmm. In de Tweede Wereldoorlog. Ik ben in 1930 geboren. Mm -hmm. En dus de Tweede Wereldoorlog. En, mm -hmm. en nu praten we dus over 1944. Mm -hmm. Hij was ik zeg maar 14, 15 jaar. Mm -hmm. ja, ja. Mm -hmm. Dat was, met het vergelijken, nu, nu, nu wel eens even, hoorde ik van de oudere mensen. Van, of, of, of, of in een tweede wereldoorlog zitten. Dus, ja, ja, ja. ja, ja. wel iets, ja. ja, ja. ja. ja. Het, niets, ja. ja. Maar het heeft met die angst te maken. Mm -hmm. die, die angst, mm -hmm. ja. Dus daar komen we als we over de komen. Wil daar gaan spreken? Mm -hmm. dan, dan kunnen we veel dingen aan, uh -huh. over hebben en ga ja. aan, ik aanreiken waar mensen ook heel veel aan kunnen hebben, zeg maar. ja, ja, heel graag. Wie ja. Ja. was een jaar tot 15, hè? Over de hongerwinter. Uh -huh. Uh -huh. Ik woonde dus in Amsterdam in de Lexa, maar precies tegenover de Joodse kerk, de synagoge. Ik uh -huh. uh -huh. ja. woonde ook met, uh, met mijn ouders, en een oudere broer en een oudere zuster. Uh -huh. Hoe horen ze nou eens? Er uh -huh. uh -huh. uh, was absoluut niets meer, niets meer te eten. En, uh, en, mijn, en mijn vader, die kon ook eigenlijk ook geen voedsel meer houden. Op een gegeven moment gingen ze heel ver weg om voedsel te houden. Uh -huh. ja, omdat in, en het was dus in de latere fase, van het, de laatste fase, dus van de Duitse bezetting, zeg maar. Dus uh -huh. inderdaad, die oorlogswinter uh -huh. ja, Zuid-Nederland was al bevrijd, zeg maar. Ja. En toen kwamen we nu verder dan Arnhem. Of die, die, die, ja. en dus toen kregen wij nog die hele ernstige, uh, het, was, het was ook een hele, hele uh, koude winter. Maar mijn vader die kon eigenlijk ook, ook niet meer op straat want de Duitsers raakten in, zeg maar, in paniek in het laatste jaar ook, dat ook ouderen gewoon Nederlanders, die op liepen, die werden gewoon met razzia's opgepikt mm -hmm. en naar Duitsland nog gestuurd. Ja. Om daar in die staalfabrieken daar nog uit uh, uh, te, de... te houden. Ja. En mijn Ook die was 19 of zoiets, maar er moest voedsel komen. Mm -hmm. En zo ben ik eigenlijk heel vroeg al op pad gegaan, zeg maar. Een hele, hele slechte fiets met, met banden mm -hmm. en wat, e om nog voedsel te halen. Maar bij ons thuis kwam er iemand eten, een man, eh, noemde hem Onko. Mm -hmm. En die was volledig aardgehongerd. Oh ja, triestig. En die kwam eenmaal in de week gewoon hier een warme hap nee, ja. halen mm -hmm. bij ons. Die mm -hmm. hebben een beeld van heel veel dingen die Tweede Wereldoorlog oh, ja, ja, ja? Maar waar het om gaat nu ja. is, dan zat hij bij ons aan tafel. Hij kreeg als eerste kreeg hij te eten. Zo, ja, zo, ja. zo. Toen gebeurde het, dus dat zei ik wat ik vertellen wil. Mm -hmm. <coughs> kreeg hij op zijn borst. En dan kon hij meteen te. Op te eten, ja, te schansen. Zijn. Te, te schansen. Ja. Ja, op dat moment, dus, op dat ene moment dus, mm -hmm. toen gebeurde er iets. Met me, en ja. wat gebeurde er met me? Toen was ik opeens, voel, voel ik van, van: Hij eet niet omdat hij honger heeft, mm -hmm. maar hij is als de dood dat hij doodgaat. Ja. Ja, ja, ja, en, ja, ja, ja, ja. En, en ik was ook als de dood om dood te gaan. Ja, ja, ja. ja. ja? Eh, eh, ja. Maar ik was wel een overmoedig kind en een totaal angstig kind. Ja. Dat is ook met die mensen nu in deze tijd zoveel ja. angst is. Ja ja ja, ja, ja, ja. En vanaf dat moment nu, is was een to to gevoel, ja, dat is angst, totale angst Ja, ja, ja. Dus ik kwam ook bij mijn eigen angst zeggen, maar nu ga ik het een beetje meer ja. verklaren. Ja. Toen wist ik, maar dat deed ik ook, van ik hoef maar één hap te eten, ja. En dat met aandacht te doen, en dan ben ik klaar. Ja. Goed, en vanaf ja. dat moment heb ik heel weinig gegeten. En, uh, maar ik had ook wel moeite in feite om in familieverband te eten. Omdat ik me gewoon maar met die... Dat ging ook nu uh, wel zo uit, van ik verdween, ik loste op in die ene hap eten. Het was één met die één kop ja. eten. Ja, en is klaar. Ja. Dus ik heb heel weinig gegeten en mijn ouders zeiden wel van, nou net, je kan best wat, wat, wat, wat meer eten. Ja. Die maakten zich zorgen denk ik. Hè? Die dachten van nou... Ja. Ja. Kind eet niet genoeg. Nou ja, ze zagen wel, gewoon, Dat ik. ze zeiden ook, van, je mag wel, je mag wel oppassen, want ik kwam zeggen, hartstikke goed uit de oorlog. Mm -hmm. Toen zeiden ze oppassen, want weet je wordt nog opgepikt, Maar ja, ja, ja, ja, ja. Uh, uh. ja. En toen is er iets in mij veranderd. Ja. Toen dacht u van nou, eigenlijk is voeding helemaal niet een levensredding, maar het is de angst. Nu even daarover praten, maar het is dus een diepgaande emotie, snap je? Mm, ja, kan ik wel Omdat het niets met het ik te maken heeft, maar met mijn wezen. Het ging toen vanaf die tijd, dat u 15 was, dus hè, niet meer eten. maar was minder eten, hè, weinig, en dat deed u meer met aandacht. Precies. Ja, dus hoe meer aandacht, en toen voelde u zich gevuld, omdat u dat met aandacht at. Dus echt proeven, ja. of wat deed u proeven, of voelen, of... Ja. Heel goed proeven en dat vulde eigenlijk de honger op of wat was het? Ik wist toen de verklaring eigenlijk niet mm -hmm. zelf. Eh, eh, ja, ik wist wel dat ik vanaf dat moment dus, zeg maar, dus, dus ik kwam bij mijn angst, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Of ik kwam bevrijd. Mm -hmm. Kan ik niet anders vertellen, na elkaar, maar, dat is, maar het is allemaal synchroon. het is één beleving. Ja, ja, ja, ja, ja. Daar, hè, dat, ja. ja nou ja, ik hoef maar. En je hebt te eten en dan en nu is het klaar. Ja. En ik heb toen ook heel weinig gegeten, en mijn ouders zeiden, die zeiden: Van nou, best maar best wel wat meer eten. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. Maar dat voelde niet zo. U heeft niet het gevoel gehad dat u dat moest doen. Ja, maar ik weet nu, dus, dat dat wisten mijn ouders niet. Hm. Snap je wel? Ik ga niet zeggen van. Ah, ja. oké. Ja. ja. Ja. En ook over die ervaring. Ja, je heb het niet met niemand over gehad, zeg maar. Oké, okay, ja. Bewust niet? Of He? kon dat ook? Toen er eigenlijk ook allerlei andere dingen. Kon ik eigenlijk niet meer goed functioneren, laten we zo zeggen, mm -hmm. in gezelschap. Oké, okay, oké. Okay. Ja, Waar, waarin gepraat wordt en, en dit, ja. Hoezo had u dat? gevoel dat het niet meer kon functioneren? Ja, dat begrijpt niemand, deze. Nee, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus u kon, u, u kon er met niemand over hebben? Dat kon ik met niemand over hebben. Nee, oké. Okay. Het ja. voelde eenzaam. En, uh, en, en dat, heeft u, uh, dat heeft u gewoon uw leven lang zo gehouden? Dat u maar één hapje neemt en dat was genoeg? Of bent u daarna helemaal gestopt met eten? Wat is er toen gebeurd? Heel weinig gegeven, mm -hmm. zeg maar. Mm -hmm. Maar het was een beetje lastig omdat je natuurlijk ook aan tafel zit, mm -hmm. ja. Maar dan kon ik niet praten. Dat was niet in ieder geval. Ja, niet, dat heel veel of zo. Mm -hmm. Dat is niet te begrijpen voor mensen. Nee, Weet nee. je van, ik, ja, van één hand. Ja, dat, ja. ja, ja, ja. Dat, dat dan klaar is. Maar ja. als ik veertien of vijftien. Hoe ging het na de oorlog, toen het allemaal over was, bent u gewoon zo verder gegaan? Met weinig eten? Of? Ging het niet om de, om, om de hoeveelheid, om, om, om, de, om de kwantiteit, mm -hmm. ja. maar om de kwaliteit mm -hmm. van eten? Ja, ja, ja. Zet je mijn leven gehad dat ik dan. Ja, dan kan ik niet praten. Nou, dan zeg ik ook in gezelschap. Is het dan moeilijker? Weet je? Ja, ja. Of, ja want gezellig eten is ook. Als je nu met kerstmis en al die dingen. Nou, ik heb dus heel wat kerstmissen meegemaakt. <lacht> <lacht> ja. Maar laat ik het zo zeggen, en nu hebben ze ook steeds over de mensen die gewoon alleen zijn. Weet je wel. Ik vond het een ramp om met kerstmis te samen eten en Al Alle verplichtingen. Ja, ja. Ik heb ook jaren gehad, nu eigenlijk symptomatisch is dat, zou je kunnen zeggen dat ik juist met de dat ik een zware griep kreeg. Ja, dan hoef je er niet heen. <laughs> Hoeft ik niet te praten met... met, ja. met ja? ja, dat komt nu ideaal uit, hè. Iedereen houdt je op afstand nu. Als ja, je griep hebt, dan ja. mag ja. Je, ja. je toe. Ja. ja. ja. Na je begrijving, zeg maar, wilde ik weg naar het buitenland. Ja, leuk. Dus... En dat was toen... Heel veel eigenlijk, van jonge mensen, met die Bellenhagenkroeg in Amsterdam, weet je wel, zoals ze allemaal te, te liften. Mm -hmm. ja. Zo is het woord ook in de Tweede Wereldoorlog, het woord lift ontstaan, met bevrijding. Okay. Dat, dat, dat mensen uh, iemand meenemen. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja? ja. Oké, okay, dus dat is sindsdien eigenlijk ontstaan? Ja, ja dat in de Tweede Wereldoorlog uh, ontstaan. En u bent gaan liften? Ja, oh, ja zeker. Je het ja. Ja. Ja, praktisch geen geld bij nee. En waar bent u heen gegaan? Uh, Naar nou, Frankrijk. Je zou kunnen zeggen van, uh, ik leefde gewoon in het moment dat wat er was, zo. Mm -hmm. Dat liften dat ik weg ging, mm -hmm. was ook niet iets uh, dat je daarop voorbereidt of dat je uh, moet goede schoenen hebben of weet uh, ik wat. En, uh. Ja, ik kwam daar jongen van, Hup, ik ga weg. Heet mm -hmm. ik, ik had geen geld meer in Zuid-Frankrijk. En ik kon helemaal geen liefde meer krijgen. Ik weet niet wat, ik ga naar de ambassade daarover in. En toen binnenkwam ik, zei ik van, goh, ja, kun je me helpen of weet ik wat. Mm -hmm. ze, zei ze zei, daar jongen, ik zal me zorgen dat je zo snel mogelijk weer Je bent ook hier gekomen. Zorg dat je zo snel mogelijk weer naar huis komt. En ik kreeg geen enkele hulp. Ik had gewoon nog, zeg maar, maar dan had ik een stokbrood nog, nog uh, gekocht. Ja, maar die was na, na een dag was die keihard. Ja, ja. ja. En toen heb ik vanaf dat moment, had ik die wetenschap, van het mm hoef -hmm. maar één hap te hebben. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja? God, dan maakte ik dat natte, van ja, met ja, ja, ja. water een stukje. En dat ging helemaal helemaal opzuigen. Ja, ja, ja, ja, die uh, energie uh, binnen te krijgen. Dus daar had ik in één haal, één stukje, waar ik heel lang over deed, met die de volledige aandacht, had dat voldoende. Ja, dus, ja, ja, ja, ja. met een set in wel, Nou, je had, uh, je uh, voor twee maanden voedsel bij je. Oh. Ja, Hoe lang kon u op één zo'n hapje leven? Aandacht, één hapje. Eet, ja, en dan met een theelepeltje thee melk eventueel ja. erin, En dan de hele tijd zuigen. En, en dan alle fermenten weer gaan mengen. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk een soort rebirthing weer. Je, ja. je gaat heel, heel, heel, heel vanuit je vroegste juik. Mm -hmm. ja. dus, dus dan gaat het niet om de, om de, om de, om de kwantiteit van eten. Mm -hmm. ja, maar om de kwaliteit ja, ja, ja. van eten. Ja, ja, ja, ja. Dus vanaf, vanaf mijn veertiende... Ja, was voor mij een, een diep geloof en vertrouwen in mm -hmm. mijn Ja, hart. in uw in lichaam. Komt nu van de vertrouwen, omdat ik bevrijd was van die angst. Ja. En ik gaat geen geld, maar ik wilde dus terugkomen. Dus helemaal in Zuid-Frankrijk, wat natuurlijk toen een grote afstand was eigenlijk. Mm, mm, mm. <laughs> ja. ik, ik had alleen maar het idee van, nou ja, ik hoef alleen maar ik, ga, ik moet naar het noorden en de zon staat op het zuiden. Dus ik moet alleen maar de, de zon in mijn rug hebben, weet je, Ja, ja, ja, ja ja, ja, is leuk. ja, ja, En zo heb ik dus ook met, met het hoef het ja, ja, weet je, nou ja, daar... daar had het gelopen genoeg aan. Ja, ja, ja. Had, had ik, dat Het was keihard natuurlijk. Ging het niet beschimmelen naar een tijdje? Nee, nee, nee. zo lang heb ik het nou... niet te waard. He, en Ja, nu ga je het erover nadenken, hè? Hoe lang kan ik het ja, erover? Ja. Uh, dus u eet helemaal niets of u eet wel? Uh. En nu ja. zeg ik van, uh, ik word gevoed. Ja, oké. Okay. En door wat wordt u dan gevoed? Ik word gevoed door het licht. Ja, en, en, en hoe doet u dat dan? Want dat is natuurlijk. willen uh, uh, allemaal. Uh, ja, en ik uh, ben stil nu, omdat ik eigenlijk ik zelf, mezelf aan het verstoren eigenlijk. Mm -hmm. Ja omdat ik dan iets wil uitleggen of wil mm -hmm. verklaren, mm -hmm. terwijl het een beleving is, terwijl het een emotie is. Mm -hmm. en, uh, het is moeilijk te verklaren. Ja, het is dat, ja, zo, zoals eten, eten, zeg maar, ook een feitje, een emotie is. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Ja. Een beleving. Ja. En dat heeft niets met de hoeveelheid te maken, maar om de kwaliteit van uh -huh. leven, zeg maar. Uh -huh. Kom ik in mijn denken uh -huh. en dan ben ik in de dualiteit, uh -huh. dus, zeg maar. Uh -huh. ja. Toen zat ik heel jong zat ik onder de blazen, de blaren uh -huh. Uh -huh. met alcohol tongen in de bilnaat en overal. En ik uh, was een heel driftig kind. Ja, de huisarts die had dus op, uh, gezegd op een gegeven moment die dus zullen mij laten opnemen. Want oh, het, het was gewoon bang waar ik geen huidademhaling meer dus ik van plaatsvinden. Maar ik was ook een heel driftig kind. Vinden. En die het werden gewoon woede aanvallen. Vinden. Mm -hmm. Ja, als ik klein kind. Mm -hmm. En toen was het ik het hele bord, ik kwam echt klein. Mm -hmm. Ik beschadigde ook wel mensen in de stad. Dat was volgens mijn hoed en zus, maar die gewoon, go geworden met scharen. Met, met, ja, weet je wel, ik Dat ja, was leeftijds. Ja, was leeftijds. Ja, dat was schaar. En ik werd mezelf ook verwond geworden. Oh. geworden. Ja, dat, is... Dat, is, dat is gewoon, De, de woede werd dan gewoon bezit van me. Ja, ja, ja. ja, ja. ja vandaar op de blaren van, ja Ik van het... Ja, ja ik, ik wilde niet leven hier op deze aarde. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja Ik wilde hier niet, hier, hier niet zijn. Ja, psychisch ging het niet over ja. ja maar lichaam, Maar Ik ben wijze en lieve ouders, geweldig geweest. Ja. Dat u, ze wilden u opnemen in het ziekenhuis? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, precies. ja precies. En dat, dat wilde mijn ouders beslist niet oké okay. En, uh, ja, want dan zouden ze jou een beetje plat spuiten of zo, weet ja. je, als je zo'n woede aanval krijgt, ja. Maar want... goed, dus je had wel bewuste ouders. Ik vertellen, mm -hmm. ik vond dat het ook een stuk over het ademen, mm -hmm. dus ja, mm -hmm. ik maakte even de sprong naar... De hele mensen in de wereld die zoveel met angsten zitten, mm -hmm. ja, doen de ademtherapie. Mm -hmm. Dus ik ben dus zeg maar ademtherapeut mijn ja. hele leven geweest. Mm -hmm. Voor mensen, mij, voor mijzelf. Mm -hmm. en, en andere mensen geholpen, mm -hmm. ja. Mm -hmm. ja, die dus dat mijn moeder bij me gewoon. Mm -hmm. ja, mm -hmm. ja. Het was vaak overdag ook, of was het dus ik, ik kon vaak gewoon niet naar school nee. toe, ook al, vanwege de, nee. al, de uitslag, maar ook een totaal onhandelbaar kind van nee. ja. en, uh, en, Maar er kwam nu mijn moeder bij me, ja. nee. En dus ook dus, een zijn, maar in het algemeen is dat zaterdag. Nee. Ja. En dan legde ze haar hans. Op mijn borst mm -hmm. of op mijn hoofd. Mm -hmm. En zei ze niets. Gewoon mm energie, -hmm. ja. Ja. ja. Ja, en dat. Ik heb meestal wel uren gezeten, zeg maar, ja. dat ik in slaap viel. Ja. Als ik op een gegeven moment zei, ze zullen, we, zullen we samen gaan ademen. Ja. ja. goed. En dat hebben we jarenlang ook, hebben we dus iedere avond, zeg maar voor het naar bed gaan, mm -hmm. ja, hebben we samen geademd. Dat ja. wil zeggen niet dat we dat synchroon doen, ja, mm -hmm. ja, ja. Ja, ja. Wat grappig hè, ik heb nu ook ademtherapeut, ik heb mensen die zwakken, die telefonisch ja. contact nu dus. Ja, ja. dat ja. is leuk, ja. Ja, en, en ik heb heel veel mensen dus gingen, uh, kunnen helpen die weer hun lichaam, als ik het zo uitdruk, ernstig bedreigd is. Dus mensen met obesitas en anorexia, die opgegeven zijn, ja, en, en, en geen uh, maagvergelijking meer willen, willen of niet, ja, dus, ja. Die zijn bij mij uh, in de loop der jaren hier geweest, ja. De moeder? De hand op de borst heet en dan heeft u jarenlang samen ademhalingstechnieken Ja, Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja het, en, eh, en toen zijn die blaasjes ook weggegaan vanzelf? Wist je op een gegeven moment ook dat ik weer zo'n. weet ik ook nog. Want ik zei van ja, ik weet het niet wel, het, het gebeurt er. Het hmm. gebeurt er dan. Ja. dan weet je een beetje spoor. Maar dus door, nu ga ik zeggen, achteraf nog dus steeds, maar de aandacht te geven aan die. Adem, mm -hmm. ook, ook, ook stotten weer vreselijk. Nou, dat is hetzelfde, je moet zo zeggen: aan dat geven van je pleeg. Oh. Ja, rustig, ja. Dat schoudergeheim, hij mm -hmm. van uitademen. En het lichaam weet best wanneer je het weer moet inademen. Ja, ja. Dat is het hardste uitgedrukt. Goed. Ja. ja. ja. En, uh, en zo is het leven uh, ik denk, ja, dat, dat is gevaar. Oh, ik zelfs niet op zwemles kon. Mm. Ja, ik had het onder die mm. blazen, de die blazen, Tweede Wereldoorlog, en, en, ja, een, zeg maar, een overmoedig kind. maar mm -hmm. van binnen eigenlijk een doods en doods angstig kind Nou, mm -hmm. dat, dat heb ik nu al mm -hmm. verteld. Mm -hmm. Ja, ja, ja, ja. Ja, die, ja. En daar werd ik dus van bevrijd, zeg maar, van die angst. Dan ja, ja. nou, heb ik het van, van jongs af van, ja. van, van mijn moeder meegekregen, ja. snap je? Dus daarom heb ik het ook zo. Nou kon ik die tocht ook, kon ik me steeds van mijn angst bevrijden. Ja, door ja, het ademen. Ja, door het ademen, dus steeds maar. Wanneer je met je aandacht naar je adem gaat, ja. dan ben je één tel, is maar, L, is maar één tel, ben je ja. uit je denken. En daar gaat het om af verstoren met adem. Ja. Een kind wat eh, te weinig aandacht heeft gekregen in zijn haar leven, ja, heeft te weinig liefde ontvangen. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Dus door aandacht aan je eigen adem te geven, mm -hmm. geef je liefde aan jezelf. Okay. Door aandacht op, aandacht op je adem te focussen, geef je liefde aan jezelf? Ja. ja. ja. ja dus van jezelf houden. Ja. ja. Je kunt dus eigenlijk iemand wezenlijk, die er geen oorlog meer is in jezelf. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Je vrede hebt met jezelf. Ja, en, ja. ja hè? Dus, dus dat is ja. heel belangrijk, je die, die, die bewust te worden van die adem. Ja. Ja. Heel vroeg hebben we dat al ervaren eigenlijk. Ja. Dat je rustig kon worden, dat ik beheersing kreeg. Ja. Door middel van adem. ja. Ja. Nou, we gaan nu uh, de ademtechniek uh, ja, zien en horen hoe je dus van het licht kan leven. Nou, Bert heeft daar een hele bijzondere ademtechniek voor en uh, nou, we gaan hem nu zien. Dat is je uh, oorspronkelijke adem. Dat is zo eenvoudig en natuurlijk. Nou, dat is echt gek dat ik daarover daar ga praten. We gaan het over adem hebben. Eerst maar eens goed even zorgen dat we gaan staan. Zo, niet zacht. Wil je een inademing maken met je lichaam ermee? Dan zullen we altijd zo doen. En uitademen is. En natuurlijk komt de zuurstof hier naar binnen en is de inademing, ja. Maar we hebben het nu over het energetische adem, ja. Er is dus ook wel namen voor van prana, ja. En daar komt de inademing, die is, uh, want de, wij ademen nu in de dualiteit van ja, in en uit. Hè. En er wordt ook gezegd van ja, uh, dus adem eens goed door, weet je zo. Maar het gaat eigenlijk steeds meer om dat het niet het accent ligt op die Inademing, want dus inademing is dus van we willen leven, ja, we willen leven. Als ja, je leven, ja, ja. En we willen alleen maar leven, maar we willen niet sterven. Ja. Maar het gaat erom dat we ons bewust worden van onze adem. Dat is eigenlijk het enige waar het echt om gaat. Hè? Maar de techniek is, zoals ik zou ik ook kunnen zeggen, is ook. Tot, altijd precies in omdraaien, ja, en dan zoals ik zeg van, die, die, die inademing van, die komt van hier, ja. die komt ook vanuit je staart, uit je staartbeen, of uit je staart. Daar komt de inademing, ja, okay. en de uh, uitademing van, die gaat weer zo naar beneden. Adem je in door je neus of door je mond? in het begin, zo maakt het niks uit. Okay. Wanneer je je aandacht richt op je, dat die vanuit je stuit komt, mm -hmm. of, of niet zo precies te lokaliseren, mm -hmm. ja, dan zul je heel snel merken mm -hmm. dat dat inderdaad ook zo is. Dat bij je stuit komt een enorme warmte, dat gaat heel snel ook. Bij iedereen, dat, ja, ja. En er komt een onbenoembare kracht, ja. Heb ik daar zelf als het ware een soort, er uh, zit toch verschil in die kracht. Uh -huh. De ene is een, als ik leg, is een diepe vrede. Uh -huh. ja, ja. En de andere is een gelukzaligheid, uh -huh. ja. Dat zijn eigenlijk ook weer de twee componenten, zou je zeggen, van de, het mannelijke en het vrouwelijke. Ja, mm -hmm. je oogst meteen, dan ga ik het zo zeggen. het gaat heel snel. Nou, mijn moeder gaat meedoen. En uh, als ja, het maar een zeg maar van. Uh, uh, uh. de rebeelding. Ik wist ook van dat nou ja, de adem de meest directe weg is naar, naar bevrijding, een geestelijke bevrijding zeg maar. Uh, door die ademhaling dat voedt u. Dan dan heeft u geen trek meer in dingen. Nee, dat heb ik sowieso niet. Nee, maar voor mij als nieuweling zeg maar of als de kijker kijkt. He, voor de kijkers, hoe komen ze van hun, ja, hun gedachten aan eten af? Door te ademen. Door te ademen, oké. Okay. Dus maar, dan, uh, dan ja. heb je geen trek meer? Dan stilt de honger eigenlijk? Nee, ja. dan kom je van je afhankelijkheid af. Oké, okay. oké. Okay. Van voedsel. Ja, de verslaving aan voedsel. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Maar dan gaat alles zich verleggen. Mm -hmm. Alles verandert steeds. Je ontmoet andere mensen. Mm -hmm. ja, en mensen waar je altijd mee omgaan, die verdwijnen ja, uit je. En je wordt je bewuster van je dromen. Ja, ja. ja. En nog een andere vraag. Hè? Uh, voor de mensen die Britarian willen gaan worden, hè? of die van het licht willen gaan leven. Hoe gaan die eerste paar weken? Ja, ik ben, ik ben een Britannia genoemd door de Volkskrant. Kijk, Ken je dit artikel van mij? Waar nee. ik groot in, in, in de pagina groot in de Grand staat? Mm -hmm. En nu en, en noemt hij mij de eerste, de meest bekende Nederlandse, Nederlandse Britannia. Maar ik ga af en een Een En ademhalen. Oh. Of ik geef ik, ik heet Bert, maar ik brouw eigenlijk ook <lacht> Maar ik, ik eh, eh, op, op, op een bepaalde manier, zoals zij dat dan bedoelde, van een groep die, ja. En eh, die ken ik niet, je heb ik nooit ontmoet. geef geeft het een naam, hè? Wat ik wel van gehoord heb, of, of wat ook, ja. Zijn ze toch eigenlijk allemaal, ja. maar wie beleeft hem inderdaad? En die zou zo zeggen ja, ja, dat ze bevrijd zijn, dat ze bevrijd leven. Ja, we zitten natuurlijk nu uh, bij Bert Pilot en uh, ja, hij leeft van het licht al vele, vele jaren. Dus hij eet niet, en hij drinkt niet en uh, ja, drinkt af en toe hè, wanneer het uh, nodig is. Neemt hij vocht tot zich, maar uh, ja, hij is het levende bewijs dat je dus niet afhankelijk bent van voedsel. En als je dus niet eet, dat je dus doodgaat. Als je dus je aandacht vestigt op ademhaling mensen. Dus het is heel belangrijk dat je je aandacht richt op je ademhaling uh, ja, zo vaak als je kunt per dag. Dus dat het een gewoonte gaat worden en dat je ook je emoties laat spreken zoals ik het net heb begrepen van, uh, van Backpillow. Dat eigenlijk die ademhaling het licht tot zich neemt en je je daarvan voedt. Dus dan heb je daardoor ook geen trek en ja, is het ook niet dat je enorm afvalt of iets dergelijks, maar dat je in je kracht blijft staan. Nou, dus ja, weet je, iedereen moet het op eigen verantwoording doen, eigen risico. Dat is heel erg belangrijk, maar je moet hier ook klaar voor zijn en dat je ook bereid bent om die angst op te geven dat je denkt dat je ja, doodgaat of, of het niet redt, want dan zit je nog steeds in die dualiteit. En dan ja, kun jij dus ook niet die vrijheid ervaren dat je van het licht kan leven. En dat je dus niet afhankelijk bent of verslaafd bent, uh, ja, of niet verslaving nodig hebt aan voedsel. En je krijgt er heel veel energie van, hè? want uh, een uh, nou, komt van 1930. En, uh, is nog steeds uh, Power Man. <laughs> Ik ben nu, ja. Ja, nou, dat is een fantastische leven natuurlijk. Ja. En ja, en daar zie je dus, nou, als, je, als je dus niet eet, dat je dus niet overlijdt mensen. Dus ja. blijf in je kracht staan, vertrouwen hebben in jezelf, dat je het kan. En het is niet dat je het moet hè, je moet niet stoppen met eten of zoiets. Het is iets wat van binnenuit komt, waar jij misschien denkt van hé, hey, dit, dit is te gek en vooral ook in deze tijd met corona. He, heel veel mensen hebben angst, zijn bang voor de voedselvoorzieningen. Uh, dit geeft gewoon een gigantische ja, informatie en kennis. Ook een soort van backup eigenlijk voor jezelf. Dat mocht er voedselvoorzieningsproblemen komen, dat je dus door middel van de ademtechnieken he, van Bert dus, ja, ook zonder voedsel kan overleven, mensen. En dat je gevoed kan worden door het licht van het licht. En het stroomt door je heen, het komt van buitenaf, voor overal zit het om je heen. En um, ja, dat je een energiewezen bent en dan laat je je angsten los en dan komt alles goed. Ja, want er is zoveel uh, angst in de wereld nu, ja. Ja. en het is een feite ja. is dat de angst die wij eh, als het als, als kleine kind in ons, zou ik zo zeggen, mm -hmm. het emotioneel. Wat, wat emoties heeft, dat we ons eigenlijk alleen maar op de buitenwereld hebben gericht. Hè, mm. van dat daar de werkelijkheid is ja, mm. en, en, en daar, dat dat het echte leven is. Ja, en wat ik ook nog belangrijk vond wat u zei, dat als je eten eet, dat je dus niet naar de kwantiteit kijkt, dus naar de hoeveelheid dat je eet, maar dat je naar de kwaliteit kijkt wat je eet en het uh, herkauwen van één hap, dus echt helemaal tot je neemt, vermalen, dat die speeksel het helemaal opneemt, hè, dat die, dat zuurstof en die vitamine alles van dat voedsel eigenlijk vanuit één hap al genoeg kan zijn uh, voor uh, ja, de kracht van je lichaam. Ja, want dan gaan er gaan allerlei ver, fermenten mm -hmm. die niet meer allemaal verstopt zijn door, ons, uh, ons, nou, zeg maar door onze maatschappelijke eetpatroon ja. ook zo uit uh, mm -hmm. te deurgen. Uh, mm -hmm. ja. Ja. Die komen terug, dus, dus, dus, dus, dus, dus al je centuigen worden zuiverder. Ja. Ja. De, de, da, daardoor ontstaat dus ook, het met het eten, we hebben de boel behoorlijk verstopt eigenlijk. Ja. Maar we worden weer sensitiever, transparanter, Zul, ja. zulke, zulke soort woorden vallen er ja. dan dus. Ja. En het is niet zweverig of wat Nee. Het is je tegendeel juist. Ja, ja, ja, ja, ja, ja inderdaad. Ja. Dus echt weer gewoon dus aandacht geven aan je voedsel. Dus aandacht geven aan die hap die jij tot je neemt. Je volledige aandacht op richten, wat je proeft, De sensatie inderdaad van voedsel. Heel veel mensen die schrokken het eten naar binnen proeven eigenlijk niet meer wat ze eten. Dus daarom hebben ze ook nog steeds honger daarna. Omdat ze die beleving van voedsel niet tot zich nemen. Toch? Zeg ik het goed? Ja, ik vind het <laughs> een beetje de uitdrukken. Ja, dat <laughs> Zeg ik het goed? Ja, dus die beleving van die voedsel die jij in je, met je speekselklieren je en je tong aanraakt, dat zorgt ook voor dat je, je je trek, of je honger, hoe je dat mag noemen, stilt. En dat je voldoening voelt, je compleet voelt met die voeding die jij tot je neemt. En dat kun je met drinken doen, dat kun je met water doen, je kan tegen je water praten. He, dat je je informatie geeft aan je water, dat je denkt, nou ik ga nu, juist als ik eet, eet ik informatie, of als ik drink, drink ik informatie. Ja. Zegen je water en je eten ook. Dat zorgt er ook voor dat je veel minder nodig hebt, en dat geeft je juist reuze veel meer energie. Ja, ja. Kijk, eten is ook een, een plezierigheid en een gezelligheid, het is ook niet dat je het moet, maar het is heel fijn om te horen dat je... Dat je dus ook zonder voedsel kan leven. En daar gaat het om: dat we ons angstvrij gaan maken. Ja, dat we. Dat je niet stikkend? Ja, dat je niet stikken. Ja, je bent nog steeds uh, oneindig je bezig. Bent, je bent een eeuwig leven, heb je. En je hebt een oneindige ziel en een geest en het lichaam. Ja, hoort daarbij. Dat is een eenheid, de een drie-eenheid. Het bewustzijn is een proces. Het is niet van, ja. Of nee, dat is in de dualiteit. Ja, ja. oké. Okay. Ja, maar nu juist zeg maar in de, ik noem het van inderdaad, de grote illusie van de corona. Dus en iedereen mm. zou dat, of heel veel mensen zullen daar, dat het we tustig ook zo ja. we ja, zijn nog uh, uh, gehypnotiseerd door de, uh, overheid. Uh, <laughs> ja, vooral door, door de evolutie zeg maar, of door de natuur wordt dit ook aangegeven, mm -hmm. ja, dat we daar iets mee, dat we dat iets gaan van be begrijpen ja. wat dit is. Ja? Ja. ja, dit moet dus gebeuren, hè, wat u wilt uitleggen, dit moet gebeuren, deze hele corona, die pandemie, zodat mensen hè, zich weer naar binnen toe keren ja. gaan en weer ja. bewust gaan worden van... Ja. En aandacht weer geven aan hunzelf in plaats ja, van aan de Aan de. De. ja. ja. <tie> <tie> het wordt angst op de angst. Ja, uh, hoeveel angsten zijn er nog, jongens? <tie> het kwart angst op de angst. <tie> de angst? Ja. Ja, ja, ja, Angst, angst, angst. Mensen dat mensen ja. dood doodgaan aan de angst. En <tie> <Ja, ja. tie> nee, niet meer dood aan het virus, maar dood aan het ja, ja. Aan de angst. Ja, ja. en, en, en, en, en je, gaat, je gaat ook zeggen: van uh, uh, uh, uh, als iemand gelooft dat hij uh, een zombie wordt, ik zeg maar wat. Ja, ja, dan wordt hij ook een zombie. Ja. Wat je gelooft dat je, je overtuigt, dat zal je ook overkomen gewoon. Ja. Ja. En we ja. hebben nu dus geleerd ja. dat aandacht liefde is. Ja. Dat merk je ook als je aandacht aan je planten geeft, aandacht aan je hond geeft, aandacht aan je kind geeft, aandacht aan jezelf geeft, dat alles mooier wordt. Kan het niet anders Door ja. van aandacht wordt alles mooier. Geef je aandacht aan je huis, dan zul je het mooiere huis krijgen. Dat is gewoon één groot ding, wat ja. een feit is. Ga je alles verslonsen? Kijk je er niet naar nou om? Heel veel mensen zeggen: Ja, ik geef er niet om. Nou, dat is geen aandacht. Ik geef er niet om is eigenlijk een heel uh, disharmonisch uitdrukking. Je moet er juist wel om geven. Je moet er aandacht aan schenken. Denk, hoe meer aandacht je aan dingen schenkt, hoe meer liefde je dus schuld krijgt. Dus het verband het woord: Ik geef er niet om vind ik vreselijk. Ben je nog geen abonnee? Druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Willen jullie contact met Bert, dan zet ik hier beneden in de beschrijving, onder de video, zet ik zijn contactgegevens. Willen jullie ook weten dus hoe je dus van het licht kan leven en, uh, ja, en, en, en, en ja, gewoon angstloos uh, door het leven gaan, dan kunnen uh, jullie bij uh, Bert terecht uh, voor, ja. Zijn, ja, ja. voor zijn technieken. Nou, heel veel liefst okay. en hele fijne dag. Ja. <laughs> Doei!